Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Liefde is de energie van het leven. Het motiveert mensen om elke dag op te staan en door te blijven gaan. Het geeft het leven een doel en betekenis. Mensen maken soms een periode in hun leven door waarbij ze denken dat ze of niet geliefd zijn, of niemand hebben om lief te hebben. Ze ontwikkelen deze gedachten omdat ze in eerste instantie op zoek gingen... naar dat gevoel van liefde wat op het eerste gezicht goed leek... maar hen vaak gevoelens bracht van frustratie, teleurstelling en leegte van binnen. Is dit jou ooit overkomen? Ben je ooit op zoek geweest naar de liefde en eindigde het in een onvervuld verlangen? Laat me je dit vragen... Wat voor soort liefde streef je na? Misschien denk je dat je op zoek bent naar liefde, maar in werkelijkheid ben je op zoek naar God, want Hij is liefde. Elke liefde die je krijgt en die niet is verbonden met God, is geen echte liefde en zal je met een ontevreden gevoel achterlaten. De Bijbel zegt, want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Dat zegt me dat zonder hem het leven niet volmaakt is. Iedereen is op zoek naar liefde. Maar ben jij op zoek naar Gods liefde? Het is de enige liefde die ertoe doet. De enige liefde die blijvend is. En de enige liefde die vervult. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God... Ik wil mijn leven niet onvervuld doorbrengen, liefde na te streven die niet van u is. Als het niet wordt gevonden in u, is het geen echte liefde, omdat u liefde bent. Vandaag vind ik mijn liefde in u. Dank u, Jezus. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt.